Via admin.microsoft.com kun je onder het kopje gebruikers een alias toevoegen aan een account. Klik op de drie puntjes in de hoek en klik daarna op de optie gebruikersnaam en e-mailadres beheren. Via het kopje aliasen kun je een alias zoals j.james, de voornaam en achternaam van Jan, toevoegen en vervolgens opslaan. Als nu naar j.james.papix.nl wordt gemaild, Komt hij mail binnen binnen de postvak van Jan. En zo kun je alias toevoegen aan een account.